Een minuut stilte vanwege het overlijden van Arnold Tromp en Laurens Reder. Arnold Tromp, heel veel betekend voor DVS 33. Laurens Reder, de bekende analist van Ajax, de zaterdagtak, Heel bekend in den landen en uh, ja, een heel aardig figuur. Ik heb ontzettend met hem gelachen. Hij, uh, ja, hij was behoorlijk ziek, maar hij nam uh, in de wedstrijd tegen Dovo... Toch uh, op een bijzondere manier uh, een soort afscheid. De wedstrijd is begonnen. Ben Moussa. Lars van Wetering. En tikje terug. Iran. Jafous. Prachtige paas. Stef Nijland. Stef. Korte beweging. Zet de bal voor. Daar komt... Nou! Hij komt net te veel met zijn hoofd onder de bal. Waardoor hij de lucht ingaat. Verdedigend heeft uh, Boys uh, de zaken prima onder controle. Maar die, deze paas die, uh, komt uh, redelijk aan. Stef Nijland. Oh, Stef. Ja, jammer. Hij is gewend om uh, de bal vanaf 30 meter uh, het doel in te plaatsen. En dit was te dichtbij voor hem. Eren Jafous kan overnemen. Draait zo makkelijk met zijn lichaam. Prachtige paas. Roemeyon, Roemejan. Nee, Roemejan krijgt die bal niet goed mee. Maar hij geeft niet op. Prima. Stef Nijland, heel goed gespeeld daar, DVS. Nicky van Hilten. Nu, nu! Ja! Geweldig, geweldige aanval! DVS 33, Maarten van Dijk die in kwam lopen op die voorzet van, Stef, van Nicky van Hilten of Stef Nijland. Ik ben het alweer even kwijt. Maar dat zie ik straks wel in de samenvatting. Ja, heerlijke aanval DVS. En een terechte 1-0 voorsprong hier. Ik denk dat Dijkstra deze bal gaat nemen. En dat Bijmers hem eventueel gaat inkoppen. Ik hoop dat er lengte genoeg is bij DVS. Goed weggekopt. Maar wederom ingebracht. Slot. Ja, slim. Goeie actie. Ja, ja. Oeh, dat had zomaar de 1-1 kunnen betekenen. Laat toch ook mooi voetbal zien, hoor Dijkstra. Prima middenvelder van uh, Harkermaarsche boys. Interessante eerste helft. Afgesloten met een 1-0 voorsprong voor DVS 33. Ik mag wel zeggen, een terechte 1-0 voorsprong. Zou er ooit een doelpunt vallen uit een corner bij DVS? Vaak niet. Ook nu niet. Maar nog steeds. Balbezit. Nicky van Hilten. Komt die bal daar. Hoog. En ja! Ja! Tim van den Berg! Tim van den Berg! Eindelijk. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Succesvol met zijn hoofd. Timmy! En nu een gevaarlijke counter, denk ik, van... Harkenmaester Boys. Komt ongetwijfeld een schot. Dat is uh, geen onharde schot, moet ik zeggen. Sven Hazewinkel. Ik zie Salah Siwa warm lopen. Daar komt hij. Och, jongens, bijmers. Die had moeten hangen en een gele kaart. Ja. Franco Lijven terug naar de keeper. 67e minuut is ingegaan. Eren Yafus. Goed gezien. Omar El Ghazouani. Prima paas. Goed gezien Eren. Speel je toch lekker. Romeon. Trekt hem voor. Kan Omar Al-Ghazwani net niet bij. Stef Nijland wel. Stef Nijland. No. Jammer, jammer, jammer. Goede redding van de keeper. Die is het spoor nog niet bijster. Komt hij weer. Verre ingooi. Prooi voor... Uh... Ja, dat soort dingen. Ja, Bijmers. Bijmers. Komt weer zo'n verre ingooi. Toch een prooi voor Salasiva. Salasiva. Maar schiet tegen een Arkema Seboy speler aan. Bijmers, Bijmers. Brrr, ja. Wat gebeurt er allemaal? Ben Moussa, die hem gewoon uit de doelmon kopt. Brengen zichzelf in moeilijkheden, DVS. Daar prachtige uittrap. Daan Huiskamp. Benjamin, Roemion, Roemion. Nou, Las. Hopsa, Las, Wetering. Las van Wetering. Prima werk van Stijn Schipper was dat. Uh, raakt licht geblesseerd. Maar Benjamin, Roemion, Roemion, Roemion. Wat gaat hij doen? <laughs> hij geeft hem mee. Stef Nijland. Oh, kan nog net op tijd worden geblokt. <laughs> Corner, <applaus> meneer Visser. Maakt een einde aan deze pot voetbal. Eindigend in een 2-0 overwinning voor DVS 33. Al een, een heel goed weekend. Ik heb het in ieder geval wel. Bedankt voor het kijken en luisteren naar DVS TV.